We beginnen met spelen, dan kunnen, wij, uh, dan kunnen wij meezingen. Yes? Leuk. Ja, dat was ook echt heel goed horen. En nu de overkant. Jeetje, wat een hoop mensen. Daar gaan wij. Jullie zijn aan de beurt. Drie. komen ze echt dichtbij, ja, hè? ja, ja, ja. Zien jullie het, jongens en meiden? Hallo allemaal! Wat fijn om ze allemaal te zien. Oh, yes. Dat is altijd weer spannend. Piet, We geef uit en boven in, alsjeblieft. Oh, jongens. Must... Kijk eens even. Oh, het is goed. Mij. dat zijn jullie hè? Jullie hebben zo hard geroepen. Oh, zo snel aankomen. Oh, ja, daar is hij. Kijk. Oh, wat fijn, zeg. Dat het toch weer is gelukt, Martine. Nou, als hij zo hoog. Mm -hmm. Lust jullie is zo goed? Ja, dat is heel mooi, heel mooi. Oh, de Piet hoort nog niet goed. Het is wel beter dan Ja. Oké. Wil je die school, Pops? hebben nog we hebben nog geweld. Oh, oh. Nou, nou, nou. Dan, hallo. Ja. Oh, dan, een ga aan de doen. Ja, ja, ja. even doen. Ik ga het welkom. Ja. Ik ga het even doen. Ik ga het ja. doen. Ik ga Ja, ja. Wat ja. Ja, een ga reis even doen. Ik ga het even doen. Ik ga het even doen. We doen. het hele. Het 10 hier jaar om hier te zijn. Ja, dus we gaan er een leuke dag van maken in Marine vandaag. Sinterklaas, 150 jaar. Ja, dat is een Pieter. Oh. Ja. Oh. Goedemiddag. Sinterklaas, mag ik u ook welkom heten? Ja hoor. Goedemiddag, Goedemiddag. Goeie, goeie, goeie, middag, burgemeester. Ja, Sinterklaas, van harte welkom. Samen we met uw Pieter ja, en uw Ja, Het is geweldig dat u na twee jaar. Toch weer hier vandaag met zoveel kinderen, ja, zoveel ja. ouders en ook als een oma ontvangen te worden. Ja, wij zijn echt uh, heel blij om met zoveel mensen hier te zijn en ontvangen te worden inderdaad. Nou, en u ziet het, we hebben zelfs de hele kader voor ja. u genuttigd. Ja. ja. Ook aan het begin daar, uh, waar de fond aan komt. Ja, fantastisch. Ja, een nee, uh, uh, uh, Sinterklaas en het Pieter. ik wist niet wat die zag. U kent er niet meer, maar nee. u heeft de volgende mee. Jazeker. U slaapt natuurlijk in Hulen de volgende weken. Hebt u voldoende tijd om alles wat in Hulen hier veranderd is, om dat goed te kunnen bekijken? Drie met ons thuiskomen. Nou. Ja. Uh, ik wens u twee hele mooie weken en natuurlijk al een hele fijne verjaardag op Kijkers wij zijn nog niet klaar, burgemeester. We hebben begrepen dat uh, ja. Ja, dit is de laatste keer dat u uh, ons als Sint en Pieter binnenhaalt als burgemeester van Brielen. Ja, volgende week is wat er wel? Op, ja, ja, ja. In, uh, dat ja. is goed. Uh, maar hier in Brille uh, is, is het wat ik laatste heb genomen de laatste keer. Uh, en om die reden hebben wij als uh, Sint en Pieter uh, wat voor u geregeld we gaan beginnen zo hè. Van uh, yeah, yeah. um, zijn namelijk in eh eh Irp zijn we. Yeah. Uh, ja. Zo, ja. Oh nou hangt goed brilen. Ja. Zo. We hebben hebben onze onze en eh Ersin gemeen u een knoot geven wat past. Uh, Brielen in letters met chocolade. Nou, dankjewel Sinterklaas. En we hopen u nou in de volgende, uh, volgende functie weer te ontmoeten. Nou, ik, ik denk dat, dat ik wel een paar kilo zwaarder ben <laughs> uh, tegen die tijd als ik dit op heb. Dat, uh, dat gaat mee. goed komen. U kan vast nog een beetje hebben. Nou, ja, ja, ja. Dankjewel Sinterklaas. Ja, alsjeblieft. Kijk eens. Ja. Mooi hoor. Goed gemaakt, hè. Ja. Van het lekkerste winkeltje waarschijnlijk. Uh, is goed. Ja. Nee, dit is uh, Ja. Nou, ik Ik ga een Hier voel je, goed zo. Oh <laughs> you.